Uh, we gaan gewoon naar grote. Dan een afwaring een van de bands. Even bij die tafel komen. Ik kan een roodje trekken. Ik wil uh, iedereen bedanken dat we allemaal hier zijn vandaag. Uh, vandaag treden vier bands op. Dan gaan twee bands door uh, naar de finale van de week. Dus uh, zo gaan de vierde band klaar is, gaat het bestuur bij elkaar komen. En dan gaan we het over hebben die de doormacht de volgende Hallo, uh, ik ben Sine van Veldhoven en ik ben uh, jurylid van de, uh, Volgende 2 bij uh, de Contest Battle van Urpop. Uh,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 Want je voelt toch een pressure. Van, ah, ik moet toch frustreren. Maar ik vind het toch belangrijk om plezier te hebben. Om te zien dat er een uitstraling is van plezier bij de bands. Dus dat is wel echt hetgene waar. En...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 ja, ook best wel een leuke interactie. Ondanks dat hun, waarschijnlijk, ze kennen niemand hier, maar ze hebben wel toch het publiek leuk meegenomen. Goedenavond allemaal, bijzijnde band New Exit. Rappeleer van New Knand. Het is niet zo keihard als we band voor ons, maar het maakt niet uit. Iedere muziek is muziek, toch? Deze is voor jou uh, bij jou. Een nieuw exit uh, coverbandje, daar was ik aardig verrast over. Ik wist helemaal niet of coverbandjes meededen, ja of nee. Maar ik vond het heel leuk. Echt een, een band wat je kunt inhuren voor feestjes en zo. En uh, waren gewoon allemaal bekende nummers in mijn oren. Dus uh, ja, het was wel gewoon uh, leuk. leuk feestje. Ja! 8! We moeten niet schieten, we hebben een schietdam, we hebben een schietdam, we hebben een we hebben het schietdam, we hebben een we hebben Pot, klein, we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 Ben demonstrate was als laatst en uh, ze ik gaf hem toch wel de indruk dat ze heel erg uh, eigen waren. Dus gewoon uh, sowieso goede nummers, zaten goed in elkaar, uh, samenspel was ook goed. Ze waren erg strak. Dus uh, ja, dat vond ik wel heel tof om te zien, ja. Het is wel een lastige naam, het wordt niet door iedereen echt goed uitgesproken, Dat is echt een fannestroute. Ja, Het heeft meer, uh, meer een politieke uh, achtergrond, wat uit een raam springen. Ik weet het ook niet precies, ik heb het wel geweten, maar het is een eventjes slecht. Maar het gaat over uit een raam springen, dat is wel. Volgens mij... een uh, ja. Anderhalf jaar, maar ik zit er pas sinds maart bij. De vorige zomer is eruit gegaan en daarvoor ben ik in de plaats gekomen. Ja, we repeteren allemaal in heelen, maar we komen zo uit allemaal andere plekjes. Ik vond het goed gaan. Ja, ik had wel een foutje gemaakt met de tekst, maar dat eh, probeer ik zoveel mogelijk te vinden. een vette plek om hier te spelen, sowieso omdat het zo ondergronds is en het heeft wel zo'n chillen vibe, vind ik. Ja. Ik zing eigenlijk al vanaf klein af aan, en, uh, maar toen was ik nog niet serieus. Op mijn tiende ben ik begonnen met musicallessen, waar ik dan ook kleine zanglesjes had. En op mijn twaalfde ben ik echt begonnen met zanglessen. Ik ben nu 18, dus sindsdien ben ik eigenlijk ook niet meer gestopt met zingen. Ik doe nu ook de muzikantenopleiding, ik zit nu in mijn examenjaar. Ook voor zang ben ik dan aangenomen. En dit jaar studeer ik af en dan ga ik naar Enschede waar de Siddonsong werd opgevangen. band bestaat uit vijf leden. En Daar hebben we Mickey Lahaye op, op, op de bas, Onze proces is dat. Op de drums hebben we Jon Rijntjes. Onze lead gitarist is Dennis Slag. Of ja, dat is de ritmegitarist. En dan heb je de lead gitarist met alle solos: dat is uh, Sim Anema. En ik als frontfocalist is Frank ja. We hebben altijd op onze Facebook terecht, dat is gewoon de Street En we hebben een Instagram, en je kunt ons ook persoonlijk een bericht sturen. Bij afloop zijn we samen bij elkaar gekomen om te kijken welke twee bands dan door zijn naar de finale. Uh, we waren het allemaal met elkaar eens, toch? Uh, Urban Distortion en Street. Ja, omdat ze toch, ze hadden alle twee ook eigen muziek, eigen stijlen. Um, het sprak toch wat meer aan, het publiek is ook wat groter. Ik merkte bij de andere twee bandjes was het publiek toch voor één bepaald soort. En ik vond wel dat die, uh, deze twee bandjes door zijn naar de finale omdat ze ook... Um, ja, Het was eigen, eigen werk en um, ze hadden ook wat interactie met het publiek. Maar ik denk wel dat uit alle twee de bands meer te halen valt en dat ze dus daarom door zijn naar de finale. Het was weer een toffe avond bij OEC de kelder en uh, we willen toch alle bandjes bedanken die hebben meegedaan. En uh, we zijn heel erg benieuwd naar de finale van de Urpop uh, Band Contest, wat op 1 december zal plaatsvinden. En uh, we hebben er super veel zin in. Tot dan! En heb je al een favorietje? Ja. Daar ga ik niks over zeggen. <laughs>